Inderdaad 2 keer zo groot. Maar als je iets 2 keer groter maakt, dan wordt de oppervlakte 2 keer 2 of 2 in het kwadraat keer zo groot. Je maakt immers de lengte en de breedte 2 keer zo groot. En als je iets 2 keer zo groot maakt, dan maak je de inhoud 2 keer 2 keer 2. Ook wel 2 tot de macht 3 keer zo groot. Want je maakt en de lengte en de breedte.